De regels voor het meenemen van handbagage in het vliegtuig veranderen nogal vaak. Vooral budgetmaatschappijen schroeven vaak aan hun handbagagebeleid. Hoeveel handbagage mag jij meenemen bij budgetmaatschappijen die van en naar Nederland vliegen? Wij vertellen het je. Bij Ryanair, Wizz Air en Norwegian mag je twee handbagage-items meenemen aan boord. Hieronder valt dus een kleine trolleykoffer en een hand- of rugtas. Maar bij WOW Air, Whaling en EasyJet mag je één handbagage-item mee aan boord nemen. Enkel een trolleykoffer of rugtas dus. En als je dit niet doet, dan loop je het risico dat je koffer in het ruim geplaatst moet worden... en je hier een behoorlijke prijs voor moet betalen, oplopend tot wel 60 euro per koffer. Bij bijna elke budgetmaatschappij mag je handbagage maximaal 10 kilogram wegen. Vlieg jij vaak met een budgetmaatschappij? Hoe zijn jouw ervaringen met het meenemen van handbagage? Vertel het ons.